Dit was midden in de vakantie, heet het was, ja. Ja. midden in de vakantie. Ja, dat echt, ja. En uh, daar is water en ja. het was glanzend en uh, hier zijn alle liefdevolle kinderen en een spelen, ja. zo ontspanning, nog heel veel vakanties voor je en jullie zijn gelukkig als familie en jullie genoten. Ja. Yes.